Hé hey, Brambertje! Hé hey, Bem Bem! Kijk eens Brambertje! Oh Brambertje, wat een mooie neus heb jij! Oh, je bijt hem in één keer in stukjes. Oh Bem Bem! Jouw neus wordt nog goed. Ah, die ziet er weer no mooi uit. Hé hey, Bem Bem! Kijk eens Bem Bem! Jullie bijten veel harder dan, dan de ponies. Hoi! Yo! Hoi. Kijk eens, Brabantje. Oh Brabantje. Hé, hey, Bem, Bem. De beste vrienden van Robert Dijkgraaf, gaan jullie ook in de regering? Dat kunnen je makkelijk. Dan wordt het nog gezellig daar. Hé hey, Bem Bem. Kijk eens, Bem Bem.